We gaan hier in de Nieuwe Hoef in Hees en we zijn net met een hele grote groep progressieve jongeren op pad geweest in de wijk om mensen te vragen wat ze van de buurt vinden. We hebben heel veel input gehad over dingen die mensen mooi vinden aan deze wijk, gelukkig, maar ook aan dingen die beter kunnen. En daar gaan we de komende vier jaar hard aan werken. Erg leuk om te doen. Ja, tof van deze jongeren dat ze zoveel zo tijd hierin stoppen. Heel erg bedankt.